En welkom bij een nieuwe Minecraft survival video Ik ben hier vandaag samen in de server Daily Survival BE Ben ik samen met En we zijn nu bezig met um, ja, dat gebouw Hoe leg ik dat gebouw uit? Dat gebouw wat ik op begin liet zien Allah uh, la Draak die zijn we nu aan het, uh, aan het bouwen, nou ja, verder aan het werk. Ik ben uh, vloer aan het hakken. En ja, dat vraag ik me ook af, ik zie hem niet, maar hij schiet wel. Ja, dat niet... En, <laughs> letterlijk. <laughs> uh, Wat nou Call of Duty? Al <laughs> Rainbow Six, denk ik. <laughs> gaat het. je die video's dan nog niet gezien, ga die eens rapido kijken. Met je ass. Hij laat me ook gewoon in een gat vallen ook. Creeper? <r kleinzing> nee, <descrição> Niks, de creeper gaat mij vermoorden. Oh, ski, oh nee, daar ben jij. Wacht even, de, de zwemt een skeleton rond, man. Maar ben jij gewoon. Jouw ja, skin lijkt op een skeleton met, uh, met armor. <laughs> ja, maar dat wist iedereen al. Oh. Moet dat dan komen weg? Tot dan. En dat, oké. Okay. Ik zal even je weg vrijmaken. Kut op! Jawel. Ja, die kampeerder daar uh, Die denkt dat die Rainbow Six aan het spelen is. Dit was zo dom. Nee. Oh, ik word hier zo hard geneukt hè. In dit spel. Ik ga even die scanner dan uitschakelen waar die ook zit. Ik zag hier gekrieperd. Splijten. Aha! Gevonden jij, vuile. Kan Weet je wat? Ik ga jou wel met mijn zwaard aanpakken. deed Een goed. Uh, een skeleton opblazen. Uh, inclusief jou. Hey, maar je hebt En wat wil je nou gaan bouwen maken van deze vloer, hout met diamant oh, wat heeft even een blok prismablok dan ja, hoe deed hij dan? Ja, die blauwe. Ja. ja, ik wacht wel tot ik weer opdracht krijg. en hetzelfde is. En aan welke kant bedoel je dat dan? Ik ben weer even in het water gaan zwemmen. Sir sure. Jij kan me mooi helpen. Ik ga je dood. Ik ga je dood. Ik ga je dood denk ik. Er zit er hier nog een. Nee, ik zie het al. Ah, nou, er zit er hier nog een in het waterak. Laat me, me Nou, um, of ze moeten gewoon omlopen. Ja, dat doen ze. Al die skeletons, die moeten en zullen mij raken. Ah, ik zou niet weten of die ook omlopen. Moet je ze vragen? de ramp af nou kunnen we nu eindelijk die vloer gaan doen, dank je. Kijk toch een scheit hekel aan hè? Die zombies en zo hard. Zo, heren, opbiederen nou, sterren, geld voor jou ook, cadeau. dan. Ze zijn weer terug. Come on Besson Help je mee. Wacht, heel even schat. Hey. Voor je dit nou een leuke aflevering, vergeet dan natuurlijk niet een duimpje omhoog te doen. Deze vloer is bijna klaar. En dan uh, natuurlijk moet je de volgende aflevering ook kijken. Vergeet niet te abonneren daarom en het belletje aan te drukken. En dan zie ik jullie bij de volgende video. En dan zeggen we later!